Welkom bij deze video over human design. Human design heeft mij echt heel veel geholpen om dichter bij mezelf te blijven als ondernemer. En om ook te weten, nou, hoe neem ik beslissingen? Uh, eigenlijk is het een soort blauwdruk van jezelf, een soort gebruiksaanwijzing. Nou, ik krijg heel veel vragen van ondernemers van, ja, maar hoe kan human design mij helpen bij mijn marketing? Nou, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Dus daarom heb ik Sinette Lamme uitgenodigd voor deze video, om, dat te, om daar wat meer over te vertellen. Welkom Sinette. Hoi, Martijn. Um, ja, Human Design en marketing van ondernemers. Wat, wat is eigenlijk. Welke types zijn er eigenlijk binnen Human Design? Uh, je hebt vier types. Althans, dat is een, een hoofdindeling die mm -hmm. je kunt uh, maken. En uh, verreweg, uh, de meeste mensen van ons zijn Generator. 70% van de mensen is Generator. Dat okay. is een van de types. Daar ga ik straks het over vertellen als je ja. daar uh, wat over wil weten. Uh, de meest ondernemende type, dat is de manifester. De en dat is 8% van de mensen. Oké, okay. dus eigenlijk zeg je dat 92% van de mensen niet een ondernemer is? Eigenlijk. Ja. Uh, hmm. Niet bedoeld om vanuit zichzelf te starten als ondernemer. Okay. Zo kan je het misschien het makkelijkste zeggen. Ze dus zijn niet bedoeld om te initiëren, om het initiatief te nemen in dingen. En alleen de manifester die heeft een hele zelfstartende energie. De manifester, dus 8% van de mensen, dat zijn de zaaiers in het leven. Dat zijn de mensen die voelen van, oh, hier werkt dat niet meer, uh, ik ga het zo en zo doen. En dan gaan ze op pad en dan gaan ze ontdekken en dan, uh, dan zien ze wat voor nieuwe mogelijkheden er in de wereld neergezet kunnen worden. Okay. Er zit alleen een risico aan. De, de zaaiers, dat zijn niet de mensen die het land bewerken. En dat zijn ook niet de mensen die oogsten over het algemeen. Hmm. Dus als je manifester bent... Dan heb je een heel goede kans dat je een goede start kunt maken als onderneming. Maar uh, je zult misschien snel verveeld zijn. Dat is een ja. risico. Um, soms is het ook moeilijk om uh, geld te genereren. Want uh, wie gaat oogsten? Vaak ben je zo bezig met, uh, om het zo te zeggen, buiten spelen en je ontdekkingen te doen en je boodschap te vertellen dat, er, uh, ja, dat het, uh, het werk op het land... En, uh, en het, het oogste eigenlijk uh, vergeten wordt. Dus eigenlijk is mijn boodschap, als je als manifester een bedrijf uh, start, zorg wel dat je mensen hebt die de taken voor je doen uh, waar jij niet zo goed in bent of waar je niet voor betrokken bent. Oké, dus een manifester om echt in je eentje te gaan ondernemen is wat lastig? Ja. Oké. Okay. Ja. En ik begrijp ook dat manifesters worden snel moe dus We zijn echt zo'n ja. soort impulsen. dan. Ja. En moe streep verveeld. Ze, ze, hebben niet, uh, ze zijn geen energietypes vanuit het stuk dat ze zoals een generator. Dat zijn echt de werkers van deze wereld. Kom komt ja. straks op terug. Maar de manifester die heeft een, ja, dus een echt een, een iemand die heel snel kan starten. Als hij ja. voelt van nou hier, hier heb ik wat over te vertellen, dan ja, is een beetje roofdierenergie, zeg ik wel eens. Die kunnen sprinten, maar als ze dan uh, uh, gedaan hebben wat ze moeten doen, dan uh, moeten ze rusten. <laughs> Okay. En op hun moment. Op hun moment. Op hun moment. En niet als een ander zegt van ja het is nu waar de klok gaat. Het okay. is als zij voelen ik ben moe, dan ga je rusten. Ja. En qua marketing, wat is voor hun een goede marketing aanpak? Ja, vooral vertellen wat ze gaan doen. De, de, de manifester uh, heeft ook wel eens het gevoel dat hij uh, mensen kwijtraakt als, doordat hij zo'n zelfstarter is. Ja. Uh, en dat mensen geïrriteerd raken omdat het eruit ziet dat hij wegloopt, maar hij gaat juist iets doen. En uh, to inform, zeggen ze in Jonge Design, is de beste strategie. Dus vertel de andere mensen wat je gaat doen. Ik ga nu weg, want ik ga nu op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Of ik ga nu uh, dit in de wereld zetten. Maar zou het kunnen zijn dat zij dus ook advertenties plaatsen, op Facebook heel actief Ach, zijn? Dat, dat dan, dat... Ja, ja. Wat is dat? Dat is eigenlijk je traditionele wat je denkt bij ondernemerschap, ja. hè? je moet van een daken schreeuwen van kijk mij en volg mij en ik ja. vind mooie dingen, klopt nou, dat? Ja, de enige waarbij het dan een beetje vanuit ondernemerschap geldt, zou voor de manifestor zijn zeg maar. dan Oké, okay, maar zelfs ja um, En weet je, er zit natuurlijk, wij, wij, wij, wij, wij maken het nu heel plat omdat we ja. alleen van die vier types uitgaan. Bij die manifesters, je hebt ook al die vakjes hè? en je hebt allemaal lijntjes. Is er nog iets daarin wat je zegt, dat is voor de manifesters ook nog wel belangrijk om even naar te kijken? En ja, want zoals we in dit korte filmpje natuurlijk doen, is inderdaad heel plat slaan en uitgaan omdat alle mensen in vier types in te delen zijn. Ja. Maar dat is een soort hoofdcategorie. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je een soort innerlijke autoriteit hebt en dat is een van die vakjes waar je naar je moet luisteren okay. om de juiste beslissingen te nemen. Dus dat hangt er ook weer van af. Wat voor type manifester je bent, uh, vanuit wat je op een gezonde manier, zeg maar, je, je boodschap gaat verkondigen en je ding gaat doen. Uh, Oké, okay. ja, dus licht genuanceerd, maar ja, in principe... Voor de een zal het vanuit emoties zijn en voor de, de ander zal het vanuit wilskracht zijn. Okay. En, uh, ja, en als je dat op de niet juiste manier voor jezelf doet, dan loop je leeg op je energie en dan ben je voor jezelf niet goed bezig. Dat is het belangrijkste. Nee. Oké, okay. dus het ligt nogal genuanceerd inderdaad. maar ja. belangrijk is, van verzamel mensen om je heen. Ja. Voor de werken, zeg maar, en energie. En informeer mensen. Ja. En, en daarnaast kijk even waar je innerlijke auto, autoriteit zit, innerlijke authority. Ja. Uh, en, en volg die. Ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben we natuurlijk de generators, ja. de grootste ja. groep. Dat is de grootste groep. 70% van de mensen is generator. En dat, uh, ja, dat kun je zeggen, als het werk volgt. Die hebben eigenlijk hun ingebouwde energie hier zitten. En die zijn ook bedoeld om vanuit hier om ja. beslissingen te nemen. Het de boeddha-belnie heel... noem ik dat wel eens de hè? Ja, het boeddha Ja, um, En vanuit dit buikje beslissingen nemen, ja, we zijn natuurlijk aan het veranderen in de wereld, en er wordt wel steeds meer over gevoel gesproken, maar als het gaat over het nemen van beslissingen, wordt er nog steeds wel gezegd van, ja, je moet wel verstandig zijn. Dus je moet wel voor- en nadelen tegen ja. elkaar afwegen. Nou, dat is misschien hartstikke goed in je vooronderzoek, maar, maar uiteindelijk gaat het erom... Okay. Zit er hier een klik, een aha, in juni zeggen ze aha, uh -huh, het hummen. Als er hier een aha uh -huh zit op iets, dat uh -huh, no dus yeah. is non-verbal, dus niet dat je daar woorden aan kan geven, maar je voelt uh -huh, uh -huh. aha, dan, aha, dan voel je van uh, dit, dit is wat ik kan gaan doen. Okay. Maar dat is vaak op iets wat voorbij komt, dus niet zelfstartend. Maar er komen treinen voorbij in je leven met allerlei activiteiten, en ondernemerschap kan er één van zijn. En als je voelt, aha, daar resoneer ja. ik op. En een respons. Dat mm -hmm. mm -hmm, uh, mm -hmm. ja, zijn mm -hmm. allebei generators. Mm -hmm. ja, dus. Dan is dat wat je kan gaan, uh, okay. kan gaan doen. Hey, en je hebt natuurlijk ook weer een mix-type, de manifesting generator. Ja. Maar die moet zich in principe gedragen als de generator, toch? Ja, je, je kunt zeggen, vanuit de conditionering zijn manifestors gewend om, of manifesting generators gewend om al heel snel te reageren. Dus ze zeggen meestal aan het begin als je als manifesting generator, meer je generatorschap wil gaan leven, doe eerst maar een stapje terug. Want eigenlijk zijn de manifesting generators wel de mensen die vrij goed kunnen ondernemen, maar omdat ze zo gewend zijn om wel dingen op te pakken, doen ze dat vaak op een manifesting manier en niet op een generator manier. Hmm. Dus het is echt wacht mm -hmm. op die, die response, als ja. die er is, ga het dan maar doen. Maar dan zijn manifesting generators wel Vaker de succesvolle ondernemers, om het ja. zo even heel te. Want die hebben ook die energie, zeg maar, die de manifesters ja, missen. Die, ja, die zijn net even wat sneller. zitten iets sneller op, uh, op het juiste spoor. Zijn iets meer energierend dan de, dan de generator. En qua marketing, wat is daar de goede aanpak? Ja, ik zeg, zeg altijd van, vooral gewoon doen waar jij een respons op hebt en als dat marketing is, zou dat marketing kunnen zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook zijn dat iemand anders jouw werk in de wereld zet, het kan ook zijn dat je helemaal geen marketing doet en niet eens een website hebt, ja dat klinkt heel raar. Maar okay. dat mensen via andere wegen op je pad komen. En dus het gaat eigenlijk over zoveel mogelijk je aha-leven. Dus ja. Als je tien activiteiten hebt en mensen zeggen tegen je, ja, maar je moet wel nu dat in de wereld gaan zetten. Ga maar onderzoeken op welke manier je dat zou willen doen. En de manier waarop een aha zit, die zou je kunnen proberen. Okay. Dus de ene of de generator die kan dus wel op netwerkborrels en, en adverteren als hij hier voelt, aha, moet doen. Ja. En de ja. andere die zit eigenlijk gewoon te zitten. Ja. En, en... Er zijn mensen die worden dood ongelukkig van voor ja. vooral niet doen. Nee. Dan gaat je energie gaat daarheen. En de energie die je weggeeft, want dat is in, in, in energietermen, is dat je geeft je energie weg. Ja. En dan ben je dus niet thuis bij jezelf. Dus dan heb je niet de energie die je eigenlijk hebt om te doen waar je wel voor gekomen bent of waar je wel een aha op hebt. Oké. Okay. Dus dan ben je niet thuis. Dat is niet zo anders. Dat is letterlijk niet thuis. Ja, zijn. ja, ja. <laughs> ja dus, dus waar de dus zeg maar, die zelf initiërende energie heeft en dus iets in de wereld kan ja. zetten, is bij de generator meer wachten. Op de response, totdat ja. je ergens op reageert. Ja. En dat kan op marketing zijn, maar dat kan ook op andere plekken zijn. Ja. En als je iets doet waar je echt die, die positieve aha op voelt, mm -hmm. dan kan je je mm -hmm. energie erop stoppen en dan ja. uh, is de kans op succes, succes groter. Ook hier wel interessant: van ja, dit is weer een, een platgeslagen generator. Zeg maar, wat, mm -hmm. wat, waar, zitten, waar zitten daar de nuances? Waar moet je daar op letten? Nou, het is sowieso heel belangrijk om het verschil te weten tussen een, uh, een emotional generator en een non-emotional generator. Okay. Uh, een van de hokjes geeft aan dat je emo een emotional bent of niet. En als je dat wel bent, dan uh, bestaat je leven een beetje uit golven. En dan is het wel heel belangrijk dat je uh, niet vanuit enthousiasme ineens ja zegt. Ook niet als hij vanuit, vanuit hier komt. Ook niet als hij vanuit daar komt. Want okay. bij de emotionals is het zo dat het leven bestaat uit golven. En het ene moment zit je op de top van de berg, en het andere moment zit je op het volgende item uh, in het diepste dal. Oké. Okay. En uh, ze zeggen van, je moet je beslissing nemen vanuit emotionele helderheid, vanuit clarity. En die, die waves die, gaan, die kosten zeker drie dagen. Dus als je belangrijke beslissingen gaat nemen, uh, zeg nooit binnen drie dagen spontaan ja tegen iets. Nee. Uh, maar En dat doe je niet bij de onderneming dan neem ik aan. Maar neem de tijd. En wacht tot je emotioneel voelt, hier word ik altijd blij van. En ook zelfs. Als er een dag is dat ik denk, nou het is wat minder dan nog steeds, dan ik, voel ik van, ja, nu word ik uiteindelijk wel blij van. Oké, okay. dus dus dat is best wel een lastige eigenlijk. Ja, hè, die... best wel een lastige. Dus, dus het, is ook, het is ook een leerproces. Het is niet van, oh stop mij maar, zoals een heleboel uh, management uh, tools, zeg maar. Dan stop je de gegevens erin en dan komt er wat uitrollen en dat okay. is het en ga het maar vanaf morgen doen. Of dit is wie je bent, maar dit is wie je bent. En daar zit ook een, een leerproces in, van hoe zorg je dat je niet vanuit je conditionering handelt, maar echt vanuit je... Ware zelf. Hmm. Dus in je zin is het ook wel een deconditionering ja, proces. Ja, persoonlijk ontwikkelingstraject eigenlijk ja. ook. Ja, zo heb ik ja. het ook wel ervaren. Ja, um, ja natuurlijk. <laughs> en, dan, en manifesting generators, wat kunnen die dan nog anders doen zeg maar, dan, dan de generators? Waar, waar kunnen die in de marketing? Ja, nu ga ik iets heel paradoxaal zeggen. Aan de ene kant zeg ik van je kan sneller dan de generator. Ja. Omdat je dat waarschijnlijk van nature al doet, zeg ik: probeer toch? het nog maar even langzamer. Dus ja. ga maar echt even terugzitten en. Ja, maar ik uiteindelijk... kijk wat er langskomt. Uiteindelijk kunnen de manifesting generators kunnen het, het iets sneller, zeg maar, als ze het helemaal goed doen. Ja, het zijn goed vaak wel succesvolle ondernemers. Okay. Ja. Nou, dan, uh, hoeveel ja. procent is dat, de manifesting generator? De helft daarvan, dus okay. 70% van de mensen is generator. En de helft. De helft is de manifesting. Okay. Dan. Als ik het goed heb. Ik twijfel even. Okay. Dan hebben we de projectors. Ja. Hoe gaat die om met marketing en ja, ondernemen? Dus 21-22% van de mensen zijn projector. En een projector, uh, dat zijn over het algemeen mensen als ze ontdekken dat ze projector zijn, uh, daar best wel een beetje van schrikken. Hm. Want het zijn mensen die over het algemeen heel erg bezig zijn met uh, hard werken, presteren, zichzelf op de kaart zetten. Ze willen graag gezien worden. Uh, maar daar hebben ze helemaal de energie niet voor. Een projector heeft niet die aha energie, die, die sacrale energie zoals ze dat zeggen, die de generator heeft. Dus uh, ze lopen zichzelf vaak voorbij, uh, voelen zich niet gezien omdat ze te hard proberen op een bepaald podium te komen, uh, terwijl dat niet bedoeld is. En het zijn juist mensen dat als ze hun ware ik leven, uh, dat ze... Um, heel veel leiderschap kunnen laten zien en ons kunnen gidsen, ze kunnen al die generators die maar willen werken, oh, oh, kunnen ze heel goed uh, um, en, en helpen en spiegelen in wat de route is, zowel wat de wereld van de mensen verwacht op het ogenblik, de grote veranderingen die er zijn, als uh, dat ze individueel tegen mensen uh, kunnen zeggen wat hun, uh, wat hun pad is. Dus zij zijn eigenlijk zij, zij zijn gidsend, zij zijn bemiddelend, zij... Uh, hebben veel leiderschap, maar vanuit een vraag. Dus zij hebben een uitnodiging nodig. Oké, okay. dus voor onder als ondernemer, hoe gaan ze daar dan mee om? Hoe zetten zij iets in de wereld? Nou, uh, projectors zijn vaak mensen die maar een handjevol mensen om zich heen nodig hebben. Dat vinden ze ook vaak wel prettig om niet in hele grote groepen uh, te zijn. Dus een projector die uh, zou voor zichzelf het beste zichzelf bezig kunnen houden met waar zijn interesse echt naar uitgaat. Whatever it may be. Ja. En um, als hij daarop studeert en dat onderzoekt, dan kan het zijn dat anderen zien dat hij daar heel goed in is of dat hij daar uh, iets kan betekenen voor een ander. En dan uh, wachten op de uitnodiging. Wait for the invitation, zeggen ze in uh, maar dat betekent, de design termen. Je gaat gewoon wachten tot iemand zegt, zou je dit uh, voor mij uh, willen doen? Ja, yeah. uh, voor een generator is het vaak, of voor een uh, projector is het vaak goed als een ander me uitnodigt en dat hij daar een alliantie mee gaat. Oké. Okay. Dus... Hij kan dan uh, wel de leiderschap nemen van het bedrijf, bijvoorbeeld. Ja. Maar anderen zijn de werkers. En uh, ja, het zijn vaak de, uh, ja, kleine allianties. Ja. En marketing, als ik zeg maar in een één een, een pitter ben en ik zeg ik wil er de wereld in of als ik een projectorbedrijf heb, lastig. Over het algemeen uh, de mensen die ik in mijn coachpraktijk tegenkom, die vanuit projectorschap marketingbedrijven. Uh, die raken meestal heel uh, verbitterd daarover, dat het niet aanslaat of dat ze heel veel geïnvesteerd hebben. Terwijl als uh, uh, bijvoorbeeld, ik heb nu even in mijn gedachten een, een fotograaf die projector is, en als zij heel, heel veel met fotograferen bezig is en, en nieuwe lenzen uh, uitprobeert en het landschap ingaat, en, uh, dan krijgt zij vanzelf de vraag, dan, dan, dan zet ze daar wel een foto op, uh, een social media, ja. omdat ze daar zelf heel blij van wordt en dat, dat is uh, wat ze zo neerzet. Okay. Uh, hmm. En dan komt de vraag: dan kan het zijn dat iemand zegt ja, maak mooie foto's met jou, wil ik wel een project doen. Een plek was ook belangrijk voor de projecters? Ja, voor de projecters is het heel belangrijk om op de plek te zijn waar ze zich goed voelen. En dat kan ook social media zijn, of is dat geen plek? Dat kan, ja, dat, dat weet ik nog niet helemaal. Het, <laughs> ja, volgens mij is energetische. energetisch, het gaat over energie. Dus ja. volgens mij is de plek van een social platform is een plek. Maar het gaat ook letterlijk over de fysieke plek. Oké, okay, waar, ja. waar zit je? Het gaat ook werkelijk over: van, uh, zit je in de juiste ruimte? Zit je op de juiste plek aan tafel in een vergadering, bijvoorbeeld? Hmm. Maar ook ben je, terwijl je je onderzoek doet waar je geïnteresseerd in bent, ben je daarmee op de juiste plaats? Letterlijk gewoon fysiek de juiste plaats waar jij je goed voelt. Oké. Okay. Het kan een studeerkamer zijn, maar het kan ook zijn dat je het land in moet en dat je daar, uh, daar je foto's aan het nemen bent, bijvoorbeeld. En dan kan het zijn. Terwijl je uh, in het land aan het lopen bent, dat de telefoon gaat en, uh, en de vraag komt. Ja, dus qua ondernemerschap best lastig. Als je ook kijkt naar de standaard, zeg maar, wat, wat er dan aangeleerd wordt. Hè? Dit zijn echt mensen die dus niet de boer op gaan, die gaan niet zichzelf presenteren. Of wel? Uh, nou, dat doen ze vaak juist wel. Ja? Want ze willen graag gezien worden. Dus van nature en, en vanuit conditionering... Uh, wij zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met als je een ondernemer bent, dan moet je, je initiatief tonen, dan moet je jezelf laten zien, dan ja, moet je ja. alles doen. Dus vanuit die uh, invalshoek hebben ze vaak de neiging om het wel te doen, maar ik zou ze juist adviseren, doe het niet. Doe het niet. Want okay. hoe meer energie je daarin kwijt bent, hoe minder je het voor iets anders kan gebruiken. Maar je gaat ook niet op de bank zitten? Je gaat dat doen wat je leuk vindt op een plek ja. waar jij nou, voelt dat Nou, als jij je lekker op de bank zit en daarmee bezig kunt zijn met uh, jouw dingen te bestuderen, zou ik zeggen ga op de wel. bank zitten. Okay. Hey, en waar zit daar nog een soort nuance in als we kijken naar van wat, wat voor verzinnen laag? Waar kunnen ze nog meer naar kijken? Uh, ja, ook daarvan hangt er weer af of je een emotional bent of dat je vanuit een, een, een projector bent die heel veel vanuit het mentale werkt of juist vanuit wilskracht of uh, dus daar is het ook wel belangrijk om te weten wat je innerlijke autoriteit is. Innerlijke autoriteit, ja. ja. En dat kan dus ja. ook in je hoofd zitten of niet? Uh, nou, daar zit niet je autoriteit in de zin van dat je daar je beslissing mee kan nemen. Okay. Maar je kan het wel gebruiken ook iedereen. Ja, mentale projecten zeggen ze van, die uh, zijn juist heel goed in te vertellen over waar ze zich mee bezighouden. Ja. En dat ze van plan zijn om een bedrijf te gaan starten bijvoorbeeld, daar kunnen ze over praten. En dan gaat het er niet zo over dat ze hun gesprekspartner daarvan overtuigen, maar dat ze zichzelf horen spreken. Ah. En daarmee voelen in de gebieden die open zijn, dus de, de, de niet gekleurde gebieden ja. in de kaart. Um, of het hetgene is wat voor hun goed is om mee verder te gaan, zeg maar. Oké, okay. ja. Gaat, we kunnen er nu een uur over praten, ja, he, maar, okay. dit, maar dat, dat gaat dit veel ja. te ver voor. Dan hebben we nog een laatste type, ja. de uh, reflector. Ja, dat is een vrij uniek type, dat zijn, dat is maar 1%, 1 van de mensen is reflector. Okay. En uh, zij zijn eigenlijk, als je het zo makkelijk mag zeggen, de thermometer van de samenleving. Dus zij kunnen bijvoorbeeld ook heel goed in een groep voelen wat de stand van zaken van de groep is. Mm, okay. um, daarbij zie je bijvoorbeeld wel, uh, omdat het energieprocessen zijn, dat als een, als een groep op een soort verkeerd spoor zit, dat de reflector het gedrag laat zien van het verkeerde spoor. Oké, okay, dus die die, signalis, um, ja, die geeft het ja. letterlijk en, en dat is soms ook onbewust. Ja. Dus die vertoont gedrag eigenlijk wat ja. niet bij hem of haar past ja. dan. Ja. En een projector die is eigenlijk bedoeld om zijn beslissingen te nemen met de cyclus van de maan. Dus een maand. 28 dagen. Dus niet overhaast dingen doen, ja. tijd nemen, ook weer over dingen praten. Niet om anderen te overtuigen, maar om zelf ermee bezig uh, te zijn. Uh, Zo grappig die maand heeft, want ik denk als, als, als ik ben een Manifesting Generator ja. en een maan wachten, dat kan toch niet? Ja. En ik heb wel een, soort, uh, een reflector een keer gesproken, die zei: Oh heerlijk, ja, die laat, dat is precies Dus dat, is daar, ja. daar, daar, daar, dat past dan ook echt bij, ja. hè? dat voel je dan ook wel. Ja. ja. En marketing voor die reflectors? Ik weet niet, ik heb er geen advies in. Nee ja? Nee. Nee. nee. nee. Maar praten zeg je over wat waar ze mee bezig zijn en een ja. maand wachten. Ja. En dan. Uh, ja, dat is, het, dat, dat is het. Dat is het. Ja. En zitten daar nog nuances in zeg maar qua uh, lijntjes of, of vlak? Uh, nou, zij parken. hebben dus alles open, dus als okay. je naar hun plaatje kijkt, dan zie je dat alles uh, witte vlakjes zijn en je ziet wel allemaal lijntjes. En ja. die lijntjes die, uh, zijn eigenlijk bedoeld om in die periode van een maand intern te onderzoeken. Dus eigenlijk al die thema's, die, uh, want al die lijntjes hebben een betekenis, um, in die, in die maand onderzoeken ze al die bruggetjes van oh, dit is op dat thema, en dat is op dat thema. Ja, okay. Dus het is een bewustwordingsproces hè, ja. voor hun. En zij hebben niet een innerlijke autoriteit. Zij zijn juist bedoeld om eigenlijk volledig vanuit een conditionering te leven. Daar hebben zij ook geen last van. Nee. Want zij zijn zo bedoeld. Dus daar waar wij wel eens denken van oh jee, ik doe weer dat, terwijl ik dat eigenlijk niet zou moeten doen. Zijn zij zijn bedoeld om die. De, de samenleving te weerspiegelen, te En spiegelen, ja. Ja, te, te zijn ja. over wat er is. Ja. je dankjewel. Heel veel informatie. Ik denk dat mensen er heel veel aan hebben. Ik hoop het. Ja, dat nou, hoop ik ook. Uh, wil je nou nog wat meer hierover weten? Ga dan naar mijn website www.intuïtiefondernemen.nl Bij online programma's zie je Human Design staan, Human Design Consult. En daar vind je veel meer informatie over Human Design en over wat je daar nog in verder zou kunnen.